Wij doen nu pas sinds twee jaar het beheer van de, van de kantine. En wat ik begrepen heb, gebruiken we het al meer dan tien jaar, en, uh, naar volle tevredenheid. Hiervoor uh, hadden we uh, de ouderwetse kassa waar we alles uh, met de hand op aansloegen en dan kwam er nog zo'n ouderwets bonnetje uitrollen. Uh, dat was niet meer van de tijd uh, destijds. Uh, we zochten naar een oplossing waarbij we wat, wat mobieler zijn in, in prijzen- aanpassingen, producten etc. En via een jongen van de vereniging uh, uh, kwamen we met 12 in, uh, in contact. En uh, ja, dat was de oplossing die we op dat moment zochten. De vrijwilligers zijn allemaal super enthousiast erover. Ze en, uh, zitten hem ook continu op de huid als er iets niet helemaal juist in de kast blijft staan. Dus uh, ze vinden het echt geweldig. En nu met de uitbreiding die we hebben gedaan met onze pinautomaten, zijn ze helemaal uh, hysterisch van het plek. Nou, het product 1 werkt altijd goed. Uh, wat we net al eigenlijk zeiden, het is heel. Klantvriendelijk, gebruiksvriendelijk moet ik eigenlijk zeggen. Eh, op het moment dat wij zaken willen aanpassen of hulp nodig hebben of dat soort dingen, bel je twaalfde man. Ja, echt super geweldig. en Je wordt altijd goed geholpen. Dus voor mij is er geen reden om af te stappen van het product 12, zeg maar.